Zit ik mij in de avond wat kronus. HMC ontmoet. Charlie Luske. Met Helmond Zikors. Kort kaart op Wij als de sectie van Helmond Zikors zijn er klaar voor. Kom je kaarten. En tot dan. Oh.